Zomer ga ik op zoek naar het aller allermooiste aller feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Michel. Hi Emma, mijn naam is Michel en ik wil jou uitnodigen om met mijn twee beste vriendinnetjes Ela en Chloe, mee te gaan naar het Milkshake Festival. We gaan daar gewoon lekker knap doen. En daarom is dat het allermooiste feestje. Michel weet het zeker, Milkshake is voor hem het allermooiste feestje. Om daarachter te komen ga ik natuurlijk op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar eerst de taak: om Michel te vinden in de regen. En de kou. Milkshake begon in 2012 als het festival voor boys who love girls, who love girls, who love boys, who love boys. Een festival voor iedereen dus, waar niets moet en alles mag. Dit is alweer de negende editie en het belooft een mooie te worden. Met maar liefst negen stages waarvoor ieder wat wils is. Hallo. Hoi. Einer. Ja. Yes. Michel. Michel. Michel. Hey. Daar ben je. Kijk, het werkt gewoon. Maar Zo, meid. we zijn er. We zijn er, verzopen pen wel, maar we zijn er meid. Wij zijn hier natuurlijk omdat jij ons hebt uitgenodigd, ja. want dit is jouw allermooiste feestje. Klopt. Dus dan ben ik benieuwd, vertel mij waarom. Ik vind Milkshake het allermooiste feestje, omdat uh, bij Milkshake eigenlijk alles samenkomt en er is voor iedereen een plekje. Het is eigenlijk een festival voor All Who love. dus voor iedereen die elkaar lief heeft, is dit ja, is een festival en that's why I love it. Ik heb ook wel het idee dat de Fashion Game een belangrijk onderdeel is van dit festival. Ja, dat zou je wel zeggen. Het regent natuurlijk nu, maar je moet we wel even een lekkere outfitje aan. Ja. Nou, dan gaan we denk ik maar even naar die verplichte versnapering, of niet? Dus so let's go. Oké, okay, ik volg jullie. Lo maar, lo maar. Ik vind het zo leuk, oud wat je aan heeft. Want het is zeg maar niet toe, oh kijk mij. Maar dat is haar power. Het is zo nonchalant dat zij in haar stilte zegt, oh kijk wel naar mij meid. En als je het nou even op de schaal van 1 tot milkshake gooit? Oh, ik zie dat ze geen BH aan heeft. Dat is een 8. Kijk nou, de hele ja, daarom, army. Ja, weet je, zoveel mannen met rokjes en zo. Het is zo leuk allemaal. Ik heb mijn tanktop van mijn beste vriendin aangedaan. En ik zou het normaal nooit doen, maar toen dacht ik vandaag, fuck it. Kijk, dit is goed hè. We hebben lekker bloot. We hebben een lekker shimmertje. We hebben een rainbow. We hebben een glitter. Super milkshake, dikke 10. We willen zon. We willen zon. Het is nat, het regent, we hebben Michel gevonden en dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Wat gaan we drinken? Oh, we gaan drinken? Um, gewoon een wijntje. Een wijntje will do. Always a wijntje will do. Oh, een wijntje, a wijntje is. Een wijntje. Let's go to wijnbar. Bij deze de verplichte versnapering van Michel en zijn, hoe noem je je crew? The berries. De berries. We de berries, darling. De berries. Oké. Okay. Michel en de berries. Dat <laughs> klinkt. <That's> <laughs> <off>. <laughs> zijn we dat niet aan? Ja? Oké, nou, cheers. Cheers, meiden. Cheers. cheers. cheers. Oké. Okay. Let's go. Ja, dat is gewoon wijn. Dat is gewoon prima. Waarom is vandaag jullie allermooiste feestje? We zijn hier nog nooit geweest. In? Uh, het is even binnen. Ik vind het heerlijk hoe vrij iedereen is. En hoe iedereen gewoon zichzelf is. En het is allemaal oké. Okay. Veel verschillende podiums. Veel verschillende muziek voor ieder wat wil. Sin palabras, este festival is maravilloso. Zie, zie. Nee, mijn verjaardag is mijn allermooiste mooiste feestje. Ik maak een grapje, het is het allermooiste feestje ooit. Iedereen is zo vrij. weet het zichzelf. Iedereen danst en lacht. Het is echt heel mooi om te zien. Als je over straat loopt en je ziet er homo uit, of je loopt de hand in hand. Dan heb je toch zo vaak nog mensen die zeg maar, je, je aanvallen of naschil. En hier weet je gewoon echt. Iedereen is er met een goede reden, Want geen enkele homo hatende man gaat honderd euro neerleggen om hier te staan. De sfeer is op gang aan het komen, maar wie zou jij nomineren als de gangmaker van jouw vriendengroep? Oh, mag ik een gedeelde plek? Hoi maar! Een gedeelde plek tussen hun twee. Er zijn niet één, maar twee mensen genomineerd om de gangmaker van het feest te worden. Dus, kunnen we het niet anders uitvechten dan door een dance battle? Dames, take it away! <middels> <middels> oh my god, oh my god! I give her up, I give her up. She wins, she wins. is the of group. Nou dames, dan heb ik een trofee voor jou. De enige echte gangmaker. Het is net het leven, hè, zo'n reuzenrad. Alles komt voorbij. Oogtepunten, dieptepunten. gaze. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we! Kelly, jij en... had een plan. Vertel ja. me jouw plan. Oh, ik had nog een laatste beetje van mijn jonkel. En ik dacht, die gaan we oproken in het reuzenrad samen. Jij en ik. Hi! Op het hoogste punt. Oké, okay. de joint is aan. Het is een cocktail. Cocktail! Cocktail! Cocktail! cocktail. Oeh, lekker! Dat was niet de bedoeling. Sorry. Ah, mensen interviewen. Hup. Waarom vind je het fantastisch? Milkshake. Omdat de spiraal is. Ja. Hij komt uit mijn baarmoeder. Oh, echt? Oh, nee! God. Nee! Oh mijn god, echt? Ja, nee. oh, fantastisch. Kan ik dat oh, ook yeah. doen? Ja, als ik hem eruit houd. Je moet gewoon vragen of je mee mag nemen. Ik oh, het, me. het doet ook wel pijn hoor als hij gezet wordt. Nou, ja, ene bek toch? Ja. Ja, dus ik ben blij dat hij nu in mijn oor hangt. Kan ik je vertellen. Af. <laughs> oh. Ja. Bah. Elk feestje kent natuurlijk een hoogtepunt. En nu is het hoogtepunt een soort samenkomst van drag queens. En gekte. Oké, okay. we zijn nu op de heuvel. Het is sowieso al een hoogtepunt, kijk maar. Maar daarvoor waren we hier natuurlijk niet. Maar waar we wel voor kwamen, is natuurlijk het hoogtepunt. En dat is, hoe kan het ook anders, vogue, vogue en nog eens vogue. een hete lichaam En ik zeg het altijd, je moet stoppen op je hoogtepunt. Wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt was, het VV'tje, Witte Wijn, kan beter. De gangmaker was ongelooflijk geil. En het hoogtepunt is niet alleen hoog, want kijk nou naar dit uitzicht. Het kent ook pieken, namelijk het dansen. Wat ik niet kan evenaren, dus dat ga ik ook niet doen. Ik laat het hierbij en tot de volgende.